Vandaag is het zondag, 6 januari en morgen is mijn broer jarig. Oh, hi wow. de, en, Maar morgen is het maandag en moeten we moeten allemaal weer naar school toe helaas. Dus dat vieren vandaag een verjaardag van Rick. Maar wij moeten natuurlijk ook even naar de manege toe, dus gaan we de paarden even loszetten. En dan naar en Boe. Kijk, ze staat er al, mijn paardje. Hallo meisje, was je daar? Hi! Ja, dat is goed? Voel je je happy? Ik ga je even op het bord zetten, ja? Oké, okay, oké. Okay. Eindelijk mag ze weer los. Ze heeft net gerold. Eigenlijk wil ik het filmen, het voelt ze wel lekker. Maar ja, nu heb ze al zand in de neus, dus dat uh, geeft kriebeltjes. Dus ze mag weer lekker los met haar vriendinnetje. Paard is blij. Paard mag weer los. Hallo Henja. Ja, jij stond soms steeds me wel. Vroon is niet zo'n kriebelaar. Nee, ik weet het. Eigenlijk is het de ideale verwarming voor de winter. Poetsen onder het salarium. Daarna gaat de en dan de warm. Lekker hoor. Maandag vandaag. dus is dus werkstuk aan maken. Ja, alweer. Ik ga op Rona rijden. Die is gisteren vrij geweest. Maar met de wil ik een beetje de... Nou ja, de lijkt over. Maar nu lijkt ze dus last van de buik te hebben. Dus onderdag wil ik wel dat ze even... Uh, gereden wordt kort en ja, rustig <laughs> ik ben ook ik heb ook pony duty dus dat betekent dat ik de ponies even mag doen Dus die gaan even in de stapmolen kijk daar staan ze allemaal al te kijken zien jullie dat belletje en ja dus die uh, staan al te wachten tot ik kom mijn paard niet een paard zeg je zoek op maar uit oh, ja ja daar zijn ze allemaal dus uh, dat ga ik even doen we hebben een nieuw holster, Ja, van Spooks. niet gesponsord, gewoon zelf betaald. Uh, ja, die andere is kapot, dus dan wordt het tijd voor een andere. Tadan! View Hij zit op de hoogste. Ik denk dat ik hem eentje los voor doe. Dus hij zit nu al heel hoog. Ja, hij zit nu al heel hoog. En pony Judy, de dus Senja en Bel mag in de molen. Hi schat, ga je mee. Pastel. En daar is die andere. Ga je ook mee? Tuurlijk. De touw van Bella's. Ze dus moest even die van Verona pakken. En nu gaan ze allebei in de molen. En jij wel altijd het eerst. Dus dat doen we ook. En ja, ze is natuurlijk wel de baas. Ja, maar Zo bel er even achter. dat we eventjes aan en dan gelijk weer uit. Klein stukje. Zo, nee. Oh je halsen zitten raar. Ik moet even de hals goed doen. Kom eens bel, je halsen zit raar. Zo, ze staan. Halster zit goed. En dan mogen ze eventjes lopen. En dan ga ik Verona even zadelen. Maar niet even. Ik ga Verona poetsen en zadelen. Ze staat nu even onder op Ik kan ze alvast een beetje opwarmen. En ik moet even de timer zetten voor de ponies. Poniedienst. Kijk, Verona heeft wilde paardenharen. Oké, ja, je kan wat je, joh. Maar dan gaan we natuurlijk nooit meer goed staan. Geef niet. We hebben allemaal wel eens precies. We hebben 32 minuten gereden, dus het is niet onwijs lang, het is ook niet heel kort meer. Ik moet zeggen, het ging eigenlijk wel heel goed. Waar ik het meest bang voor ben, is de been, blessure weer omhoog halen. En aan de andere kant te weinig rijden doordat ze, en dat ze weer koliek krijgt. Dus het is best lastig. Ze heeft nu 32 minuten in deze bak rondgehobbeld en niet één keer gepopt. Dan zou je zeggen, wat maakt het uit? Nou, Normaal gesproken heeft ze al zeker drie vier keer gekocht. Dus de hele stelsel ligt gewoon niet lekker. En dat is altijd wel een, een zorg. Dat vind ik altijd vervelend en dan hoop ik altijd dat het er zo meteen toch weer uitkomt. Ja, ik kan het natuurlijk ook niet uit te hoeven. Hè? Dus ik moet toch maar afwachten totdat haar lichaam aangeeft van oké, okay, het kan er allemaal weer uit. Maar ze lijkt verder wel happy en ze is ook niet gaan bokken of weet ik veel wat. En Helemaal aan het eind, was de camera inmiddels wel uitgevallen, Hij heeft ze zelfs heel eventjes nog de kleinste mijn teugel gelopen en kon ik er iets meer naar binnen buigen. Nou, voor de rest is het natuurlijk alleen maar bewegen geweest, dus ben ik daar eigenlijk verder niet mee bezig, behalve haar zoveel mogelijk te ondersteunen als ze aan het rijden is. Of van, ook best niet aan het rijden. En uh, zo min mogelijk overlast te veroorzaken. En dat is natuurlijk best lastig maar nu heel zachtjes aangehaald toch weer proberen op te pakken dat het allemaal wat beter met de buikspiertjes gedaan wordt en wat meer op paardrijden gaat lijken zodat ze zich wat meer in moet gaan spannen en ik hoop dat dat de darmen dan ten goede komt dat Weet je nooit, ik wil alleen maar hopen nou, hier kan je in de spiegel zien dat ze verder wel relaxed is dus dat betekent dat uh, ze niet echt pijn heeft want anders zal ze wel aan lopen dus dat is ook wel belangrijk en ja nou ja, de darmen maken een hoop herrie, dus op zich ligt ze in ieder geval niet stil. Dat is ook fijn. Kijk daar is ze. En daar is ze ook. En voor de rest lijkt ze weer goed ontspannen nu, dus, nou ja. Ik denk dat ik er morgen dan gewoon weer laat stappen en eventjes in de molen en wandelen natuurlijk. En dan is het morgen is dinsdag, dus dan woensdag ga ik er dan weer op. Met donderdag weer stappen wandelen. En dan... Is dat donderdag of vrijdag kinder op en dan kijken we dat de kind weer goed gegaan is. En als alles dan nog steeds goed gaat, ja, dan gaan we wel iets uitbreiden om te kijken of we die darmen meer op gang krijgen. Dus dan uh, vind ik het wel fijn als we weer ja, nu heb ik een paar rondjes galopeerd, maar dan gewoon ietsje langer weer galopperen, ietsje langer draven, wat meer werken. In de hoop dat dan alles weer zijn pekje vindt. reageren? Ja? Toch wel? Nee? Of toch niet? <laughs> Do yeah. zo so, ponnetjes gaan rijden allemaal op een rijtje van groot naar kleiner naar grootst Daar. het is vandaag een beetje donker dus we gebruiken vandaag het lampje ja lampje van het lampje en het was een beetje maaiig en ja, dus het stond te storm ja en het was ook een beetje regenachtig het, nu we waren net in de auto ineens <laughs> Ging altijd drie. Wat ze dus bedoelt is, ze stapte in de auto, deed de deur dicht en toen begon te plensen. Ja. En ben je ook gereden vandaag? Ja. Was ze nog staan? Mm, een beetje. Ik voel wel mee toch? Da. Ja, ik viel wel mee. <laughs> ik wou zeggen, eigenlijk was ze best praat. Dat is waar. En dat ondanks de storm. Dus dat was dan wel lekker. Nou, ik twee keer zijwaarts of zo. Drie niet. keer of zo goed, we gaan lekker naar huis. Er was niet veel te filmen, want het was eigenlijk gewoon te donker. En ik kan niet met een lamp achter een pony aanrennen. Nee. <laughs> was vandaag, nou ja, vrijste verkeerde woord, maar aan het herstellen van gisteren. Toen ik gereden, ik heb gereden. Morgen ga ik weer rijden. Morgen ga ik weer rijden. Dus we gaan naar huis en dan doen we de, de koren. Met worst en zullen Mmm, lekker. Ja. We gaan de auto opstarten. Nou. We gaan vandaag naar een om... Ruitersportwinkel! Dat zei ik toch? Nee, je zei iets heel geks. Ik zei ruitersportwinkel. Nou, wat is dat is toch niet. En we gaan daar kopen. Voor mij. Voor ik Ja. En niet voor mij. Want mijn benen zijn een beetje dun geworden. En dus die andere laars sluiten niet aan. Dat is niet eer. van de spuitje gaat prima. Maar de voering is kapot en dan krijg ik mijn voet er dus niet meer uit. Dus dan heb ik toch serieus wel iets nodig als ik een rijbroek aantrek, want anders dan kom ik mijn haar er niet uit. En ik heb weer roze elastiekjes en strikjes nodig, want er komen weer wedstrijden aan. En ik hou gewoon van roze elastiekjes en strikjes zijn toch wel erg schattig. En gaan we nog wat kopen? Eh, uh, nou ja, het is uitgekoopt. Een paar stukjes! Dus dan is het altijd te moeilijk om dingen te weerstaan. Maar goed, we gaan het zien. We gaan Zonnetjes proberen. Fijn. Ja. Het is wel erg fijn, want het is Dat nu moet, uh, januari. Navigatie aanzetten. Oh, navigatie aanzetten. Heel belangrijk. Kijk, jongens. Mijn moeder, je mag je nooit ergens alleen laten waar ze het niet kent. Gegarandeerd. Ook al is het een super klein iets. of het is enorm. Ze raakt overal de weg kwijt. Echter. Vroeger raakte ze de weg ook een soort van kwijt naar de manager. Dus had ze ook gewoon een ding nodig nou dan gaan we maar dan gaan we naar de paardjes oh. vinden jullie hem ook leuk jongens ik wel we gaan even laarsen passen nou we ik heb al laarsjes ze gaat paar ze gaat uh, passen Deertje, die, uh, het is uh, modern ba? maar waarom zit het En het er? is een luchtgat. Luchtgat. Kijk. van zo lichten. Oké, luchten. Ja, deze van nee, Echt klok kijken in de lucht. Nou, ze voelt die heel leuk. Alleen waar het net niet in haar maand. Dan gaan we even naar de spiegel toe. Ik heb ook gevoel dat we heel Dus zullen we een 41 proberen? Ja. We gaan even een keer proberen? Je wel? Die hadden ze volgens mij wel. Nee. Wacht, kijk eens. Volgens mij had je 41 ja. Dit is 39. En dit is 38. Dus nee. nee, ze hebben alleen maar 40, maar meteen het ook tegen 40. Hmm. Te Jammer. Maar... Ja. Moet even kijken naar andere laarzen. Laarzen waren niet in mijn maand, dus die worden even nabesteld en dan kan ik ze ophalen. Kijk, ik ben een beetje, nou laten ze niet zeggen in paniek, maar ik beetje ben geschrokken. Ik ben geschrokken en eigenlijk ook wel lichtelijk in paniek. Zo erg is het nou ook allemaal weer niet. Niet ook krijgen. Maar de uh, meisjes die waren bezig om Bella en het paard naast Bella de vet uh, uit hun box te halen en om geprobeerd Duist, en om te proberen om te poetsen. Nou, gelukkig heeft een mevrouw bij ons op de Manege die heeft ze tegengehouden. En daar zijn we heel erg blij mee. Want mijn moeder kreeg, uh, die, uh, had er net een lijn en toen had ze dat verteld. En toen was het wel even... ja, Maar, we hebben ook leuk nieuws. We hebben wel wat dingen gekomen. Zal ik het allemaal laten zien? Gaan we laten zien? Ja, laten we het nou, lekker pot. Ja. Ik ben beter geworden de vloggen. Laten we beginnen met... We hebben twee van deze potten met snoep. Eentje is voor mij en Bella. Daar ook zo. En daarmee ga ik vrij traceur doen. En gewoon even ons lekker hapje. En de ander is om. Nou, mama, dat weet jij. Ja, we hebben voor in de auto, voor in de molen. Of, nou, Soms is het handig om te vergeten. Ja. Dan: roze elastiekjes. Yes. Want natuurlijk, ik zei al dat er wedstrijden aankwamen. Dus. Ik moet even zo. Als ik een ken. Nou, dan gingen we Nou, ging even de bocht om. Dan heb ik drie verschillende kleuren strikjes. En van één kleur hebben we twee. Dan hebben we witte, oh zo, witte strikjes. Gouden, Nee, zo zilveren strikjes. En twee paar een paar roze strikjes kijk ja, en eerst andere roze uh, nou, en nog lekker snoepjes dat de onderste die is niet voor bella die is voor mij de bovenste drie zijn voor bella Verona en henja want ik vind het ook erg lekker ik weet het is paardersnoep maar je kan het zelf ook eten. Er zit niet echt iets slechts in wat je zelf uh, niet dan En we aan op de kleren. Dan heb ik... En Ja, ik zou er eigenlijk alleen voor Laarzen gaan. En strikjes. Maar uiteindelijk... Het was vandaag 50% korting. Sorry. Alleen op de wintercollectie. Ja. En dit is wintercollectie. Dan heb ik... Oh, ja, dat we is wel. Oh, of niet. Dit vest. En hij heeft bij de capuchon een heel lekker bondje. Ik zag eerst eentje van de Burrow Riding. Maar dat was alleen in een in grote maat. Dus dat was niet in mijn maat. Het was ook wel erg groot. Dan gaan we verder naar de volgende heb ik een jas? Heeft hij hier een kraagje en hij heeft twee zakken. Aan de binnenkant heeft hij ook een zak en in de zakken zit een vlies. Nou, hebben we nog die schattige muts. Bing. Ik heb het bij mezelf nog niet gezien, maar ik ga een video kijken, dus dan weet ik het wel deze die ga ik anders school want ik vind hem zo leuk oké okay, wat hebben we nog meer? oh ja mijn moeder die heeft ook een vest pakken het is een beetje hetzelfde als mijn vest maar ook weer anders ik vind hem ook heel erg leuk dan heb ik hier een blauwe borstel Want mijn zo mijn andere harde borstel die ik het was niet echt uh, een borstel. Hij functioneerde niet goed met mij. Hij was het niet met me eens. Laten we het daarop Oké, okay, we gaan de volgende doen. Dan in dezelfde kleur als mijn borstel heb ik peeskappen. Ja, als jullie je afvragen waarom doe je het bij je hoofd. Nou kijk, ik heb een beetje last van de soort. Dan heb ik hier twee van. Twee, want de paard heeft twee achterbenen. Dan ook nog in deze kleur. Dan heb ik ook nog lichtblauw. Past er best mooi bij. Ik denk dat we vandaag ook je cent gaan rijden. Dus met deze blauw. Ja, dat was het wel een beetje. En nu mag ik dit... Hallo weer in de tas gaan doen. Als je je pony een nieuw kunstje wil leren, dan krijg je dit. Doe dan. Iets wat erop lijkt en dan mag zo'n snoepje. Het is wel een beetje eng zo. Arme bel. Zo, we zijn bij de buitenbak aangeland. Vrouw vond het niet zo'n goed idee dat ik erop wilde gaan zitten, want we moesten om de meneetje heen. En ik had niet zoveel zin om te lopen. Oeh. <laughs> ik doe met Kim namelijk een challenge. Wij hebben op onze Apple Watches. We kunnen je elkaar uitdagen. En uiteraard, nu Kim een eigen Apple Watch heeft, heeft ze dat dan ook gedaan. Dus nu moet ik elke dag 600 punten halen om Kim in te halen. Dus dat is wel een dingetje, zeg maar. Maar goed, het maakt niet uit. Ik doe het, maar ik had niet zoveel zin om ook nog te gaan lopen. Ik loop hem helemaal sub om te kunnen voldoen aan de challenge. Nou, daar gaan we weer... Uh... Tappen eraf afgelopen. Even kijken hoe het gaat. Het is wel fris, maar het is ook wel erg mooi weer. Dus we gaan even lekker rijden. Volgens mij moet ik bellen kennis maken met een omgevallen bank. Dat denk ik. Ga je alweer weg? Want volgens mij zegt ze hallo. Het is een nieuwe achterfeestklappen. Vroon heeft net gepoet In de bak. Dus daar zijn we blij mee. En waarom? Omdat als ze buik het niet goed doet, poept ze niet in de bak. Nu wel. Uh, daar, een hele slier. Moet je ja, even rechts uh, en dan ga ik naar links langs. Ik filmen. Ja jongens, daar komt die. -da -da -da. Waar je al nu lui mee kan zijn. In de bak. Zal ik zo even opruimen natuurlijk. Ja, flinke hopen. Alice! Heb je je bal nog? Goed zo. Ze heeft de bal nog, ik heb de bal. Dan moet ik dus schoppen, dat zie je bijna niet. Dan gaat ze hem halen. Leuk spelletje. Donderdag vandaag. En donderdag zijn nooit mijn beste dagen, fijnste dagen. Je hebt ze vast ook wel als je op school zit of op je werk. Ze zijn van die dagen in de week Dan sla je liever over. Bij mij zijn dat de maandag en de donderdag. Om verschillende redenen. Uh, maar goed. Vandaag is dus donderdag en Tess is thuis bezig met haar huiswerk en soms voor mij haar kleren opruimen. Zucht, steun, zucht, steun. En op donderdag rijdt Kim altijd op Bella, dus dat vindt Tess ook vreselijk, want daar is ze gewoon de op. Hoort er ook bij. Geeft ook niet, mag ook. Neemt niet weg dat Bella ook het nodig heeft dat er op haar gereden wordt op een ander niveau. Dus dat is belangrijk. En het zijn de dagen dat ik heel veel achter de computer zit en eigenlijk geen tijd wil maken om überhaupt te bewegen. Even de bal schoppen. Dat het de bal schoppen en dan is Alice weer blij. Maar goed, het zijn dus niet mijn meest favoriete dagen. Ik spendeer ze meestal achter de computer. En uh, ja, op een gegeven moment word je natuurlijk een beetje gammelder van. Moet weer de bal schoppen. Nou, Schop beter zonder toestel. Maar goed, euh, ik heb een Apple Watch, en Kim tegenwoordig ook. En mijn Apple Watch zei tegen mij dat ik eindelijk moest opstaan. Dat doe ik dan altijd braaf. Ik loop dan ook altijd braaf een rondje. Maar twee, dat het niet zo goed ging met mijn riggen. Ik ga het laten zien. Nou, je, je ziet dus op mijn scherm dat uh, Kim inmiddels uh, voorstaat. Want dus, daar ben ik sowieso geen voorstander van. Uh, die heeft uh, 1447 punten en ik 1409 en kinderen die moet nog rijden vanavond en ik niet want Verona die heeft vandaag vrij en Verona die heeft vandaag een stapdag omdat we natuurlijk rustig aan het opbouwen zijn en zoals je ziet heb ik pas uh, 360 beweegcalorieën gedaan nou doe ik verder niet zoveel met calorieën maar je moet er één nat hebben ik heb pas 1230 minuten getraind en ik heb pas 8 van de 12 uur gestaan ik heb pas 5.000 stappen gezet en al met al ben ik dus nog lang niet met mijn ringen vol en ik moet 600 punten halen per dag om bij Kim bij te blijven of er überhaupt te sla. Kortom, ik ga een rondje lopen ondanks dat ik vind dat ik er geen tijd voor heb. Het is natuurlijk altijd wel veel beter voor een mens om gewoon te bewegen. Zo, ik ben weer terug. Volgens mij ben ik nog niet veel opgeschoten. Behalve dat mijn rode ring nu vol is, die groene niet. Dus eh, uh, hmm. challenge. Ook nog niet. Ik sta, ja, ik sta iets boven Kim nu. Dus ik heb nog wat te doen vandaag. Het is vandaag vrijdag. En ik heb weer springles. En ik heb er volgens mijn moeder te lang over gedaan om thee te eten, drinken en een klein worstje te eten. En uh, om me om te kleden. Dus ik moest zeggen dat mijn race tegen de klok aan het doen was over een half uur al springles heb maar je hebt het hier kan je toch opgezakt zijn en zo. kan ook in een half uur of in twee uur of in één uur en ik heb heel volgens de hele springles ik heb denk ik nu twee weken geen springles gehad maar ik heb daarom heb ik het dus ook weer heel veel zin in Ja. En nu kunnen we gewoon kijken door de ruiten. Oh, dat is wel beter. Maar met mijn springles ging het super goed. Uh, het ging beter dan de laatste keer. Want vandaag hebben we een heel parcours gesprongen. Twee keer foutloos. Uh, ja, ik was daar helemaal blij mee. Hoe we dan dat wat zeggen? Uh, vandaag s'nacht vrijdag. We zaterdag doen nee zaterdag begint ik niet Oh. Even afsluiten nou heel erg leuk je gekeken naar deze weekvlog doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal en vergeet niet om op het belletje te klikken want dat is het belletje heel fijn <laughs> nou, dan zie ik jullie morgen weer